Welkom allemaal, in deze video gaan we het hebben over het assenstelsel en laat ik jullie zien hoe we een assenstelsel kunnen gebruiken om de plaats van een punt te omschrijven. Stel je eens voor, we hebben allemaal willekeurige punten. En nu vraag ik je om het volgende punt in gedachten te nemen. Op welke manier zou jij iemand anders nu kunnen uitleggen zonder het scherm aan te raken, welk punt jij in gedachten hebt? Nou, dat gaat nog een hele klus worden. Een stuk makkelijker wordt het wanneer we een raster over de punten leggen. Waarom wordt het dan makkelijker? Nou, je kunt zeggen van, oké, okay, als we nu eens links onderin beginnen. Hoe kom ik dan bij het punt dat ik in gedachten heb? Nou, ik ga zeven stapjes naar rechts. Vervolgens ga ik vier stapjes omhoog. Je ziet, door eenvoudigweg te zeggen, ga zeven naar rechts en vervolgens vier omhoog, ben je bij het juiste punt aanbeland. Een soortgelijk iets doen we in de wiskunde en dat doen we met behulp van een assenstelsel. Wat is nu precies een assenstelsel? Het woord zegt het al, het is een stelsel van assen. We hebben twee assen, we hebben een horizontale as en een verticale as. De horizontale as, dus die van links naar rechts gaat, dat noemen we de x-as. En bij die as zetten we een x, om aan te geven dat het gaat om de x-as. De verticale as, dat noemen we de y as en dit geven we aan met de letter i. Het snijpunt van die twee assen, dat noemen we de oorsprong en de oorsprong geven we in het assenstelsel aan met de hoofdletter o. Je ziet dat we een stukje papier hebben gebruikt uit het schrift en op dit papier zie je allemaal lijntjes staan. Deze lijnen, dat noemen we roosterlijnen. En waar die roosterlijnen elkaar snijden, dat noemen we roosterpunten. Nou, om het assenstelsel helemaal af te maken, moeten we langs de assen nog getallen zetten. Die schrijven we op de roosterlijnen. Wanneer we nu kijken naar de x-as, dan hebben we rechts hebben we positieve getallen. En wanneer we aan de linkerkant van de oorsprong zitten, hebben we negatieve getallen. Dus gaan we naar rechts positief, gaan we naar links negatief. Nou, hetzelfde doen we voor de y as alleen als we nu naar boven gaan, positief, en onder de oorsprong, negatief. Zoals je ziet, bestaat het assenstelsel uit vier gedeelten. Die gedeelten dat noemen we kwadranten. De kwadranten geven we aan met Romeinse cijfers. Rechtsbovenin is kwadrant 1 linksbovenin kwadrant 2 linksonderin kwadrant 3 en de laatste die overblijft dat is kwadrant 4 Oké, okay, laten we eens even kijken wat we kunnen doen met zo'n assenstelsel. Ik teken een punt A. We zien daar punt A. Om nu de plaats van punt A te omschrijven, ga ik kijken hoe kom ik vanuit de oorsprong door alleen naar links, naar rechts, omhoog en naar beneden te gaan in punt A. Nou in dit geval vanuit de oorsprong moet ik twee stapjes naar rechts. En moet ik vier stapjes omhoog. Dit noteren we als A2,4. Die 2 dat noemen we het x-coördinaat. Dat zijn twee stapjes naar rechts gegaan. En die 4 dat noemen we het i-coördinaat. We zijn vier stapjes omhoog gegaan. We gaan dus altijd eerst kijken hoeveel moeten we naar links of naar rechts vanuit de oorsprong. En vervolgens kijken we hoeveel moeten we omhoog dan wel omlaag. Wanneer we nog een punt nemen, zeg punt B. We zien hier punt B. Dan moet ik vanuit de oorsprong drie stapjes naar links. En vervolgens twee stapjes omlaag. De coördinaten die daarbij horen, 3 naar links, min 3, 2 omlaag, min 2. Dus gaan we naar rechts, dan is het positief, gaan we naar links, is het negatief. Hetzelfde geldt voor omhoog en omlaag, omhoog positief, omlaag negatief. Dus nogmaals, voor B de coördinaten, min 3, min 2. Heel belangrijk, bij het vinden van de coördinaten, ga altijd eerst kijken hoeveel je naar links of naar rechts moet. En vervolgens ga je kijken hoeveel moet ik omhoog of omlaag. Het is net als bij het klimmen in een boom. Je loopt eerst naar de boom toe en pas dan klim je erin. Oké, okay, laten we eens even kijken uh, of we de coördinaten van de volgende punten kunnen vinden. We hebben de punten P, Q, R, S, T en U. En de opdracht is nu... Geef de coördinaten van deze punten. Laten we starten met punt P. Nou, ik weet, ik schrijf hoofdletter P, een haakje openen. Nu ga ik op zoek naar de coördinaten. Vanuit de oorsprong moet ik vier stapjes naar rechts. En vervolgens ga ik vier stapjes omhoog. Dus de coördinaten 4,4. 4. En dan het haakje sluiten. De coördinaten schrijven we altijd tussen haakjes. Gaan we naar het volgende punt, punt Q. Ik begin weer Q. Haakje openen. Nu ga ik kijken hoe kom ik vanuit de oorsprong in punt Q. Nou, daarvoor moet ik 4 stapjes naar links. En vervolgens 3 stapjes omhoog. De 4 stapjes naar links geeft min 4. De 3 stapjes omhoog geeft 3. Nu nog het haakje sluiten. En daar heb ik de coördinaten voor punt Q, min 4, 3. Gaan we naar punt R. Ik begin weer met R, haakje openen. En nu zie ik dat die R precies op het snijpunt van die assen ligt. Ook wel de oorsprong. Nou ja, hoe kom ik nu vanuit de oorsprong in dat punt? Ik hoef niet naar rechts, ik hoef niet naar links. Dus dat geeft 0. Ik hoef niet omhoog, ik hoef niet omlaag. Ook dat geeft 0. Dus de coördinaten van punt R, 0,0. Gaan we naar punt S. Ik begin weer met S, haakje openen. Vanuit de oorsprong ga ik nu drie stapjes naar rechts. Ik hoef niet omhoog of omlaag. Dus we krijgen voor het I-coördinaat 0. En we zien de coördinaten van S, 3,0. Gaan we naar punt T. Voor punt T nu moet ik even goed opletten, want ik ga 2,5 stapje naar rechts. Vervolgens ga ik drie stapjes naar beneden. En dit geeft 2,5, min 3. Nou, wanneer je nu kijkt naar deze coördinaten van punt t, dan ziet dat er een beetje gek uit. 2,5, min 3. Wanneer een van de coördinaten een comma getal is, zoals in dit geval die 2,5, dan zetten wij als scheidingskomma, de komma tussen de coördinaten, dan gebruiken we daarvoor geen comma. We gebruiken in plaats van een comma, gebruiken we dan een puntkomma. Dus wanneer een van de beide getallen een comma getal is, gebruiken we puntkomma. En dan hebben we nog punt u. Vanuit de oorsprong 2 naar beneden. Ik hoef niet naar rechts of naar links. Ik ga 2 naar beneden, terwijl het x-coördinaat is 0. Ik ga namelijk niet naar links of naar rechts, ik ga alleen 2 naar beneden, dus het i-coördinaat is min 2 en dit geeft de coördinaten 0, min 2. Vergeet niet het haakje te sluiten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.